Hallo mensen, leuk dat je naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD of Amore. Dit is Wim met deze super vette Vito gemaakt door Heumots te krijgen op een website in verschillende versies. Dus uh, zeker een kijkje waard. Super dikke bak. Ik zal even het een en ander laten zien. Ja, je ziet het interieur. Zoals je ziet is dat keurig. Je ziet alleen in first person nooit zoveel so achterin. Helemaal super. Uh, even kijken. Hij hangt alleen een beetje vast. We zitten blijven in achtervolging. Ik weet niet van wie. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat is die deur. Die deur. Die deur. Die deur. Kijk eens aan. Kastje. Echt super vet gemaakt. Dus dikke shout-out naar Heuimods. En uh, ja, laten we de straat op gaan. Uh, jullie vragen natuurlijk af. Waar ben jij in godsnaam geweest? En dat uh, op heel veel plekken. Maar niet achter mijn computer. En dat heeft verschillende redenen. En de ene daarvan is... Um, dat ik uh, geen tijd heb dus. Maar dat is ook een reden dat ik gewoon echt geen zin meer hier allemaal in heb. En dat klinkt heel negatief. Um, maar de motivatie is weg voor YouTube en filmpjes maken. Maar ik wil toch niet helemaal opgeven. Dus vandaar dat ik toch nog wel... Uh, als ik tijd heb een filmpje probeer op te nemen. Um, maar ik moet ook zeggen... Mijn game die vindt het allemaal niet meer zo leuk. Mijn computer vindt het geloof ik allemaal niet meer zo leuk. Die is er aan begeven. En dan moet ik ja toch een afvraag... Komt er een dag dat ik zeg van, ik kap er helemaal mee, uh, daar heb ik wel over nagedacht. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja misschien moet ik gewoon één keer in de zoveel tijdens een video uploaden, wanneer het kan. Uh, om jullie toch nog tevreden te houden. En dan snap ik ook wel dat de views dan gewoon laag zijn. 12.01, dat 12.01 One, maar goed, daar moet ik 18. mee leven en we dat is ook niet iets cataloguid. dat ik zeg van uh, On, um, Dat is voor mij geen om te stoppen, Want er zijn Pro, Genoeg kijkers die nog steeds uh, dagelijks een bericht sturen van Wanneer komt er weer een video, we missen je video's 12.01, dat is en dat, is 12 -01. Ook wel er, dat is ook 12. wel erg top Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid Denk om uw eigen veiligheid We hebben ook twee personen in het voertuig. En die vertrouwen niet helemaal. Het gaat gewoon dit fout. Assistance needed on um, Perth Street. We have a 148. on Perth Street. Oh wacht, nu nee, heb ik... Ik heb even de spotlichtjes aangezet, die dus ik het straks wel weer uit, maar ik zet op per ongeluk zelf schakelen aan. Wat gaat die auto het gaat snel, joh? Ik moet je kijken joh. Zijn achtervolging aan -hit. die gaat echt heel snel. Het is gelukkig heel rustig op de straat. Copy that! En deze video is redelijk snel ze droppen hier een ding uit het voertuig als ik eraan denk ga ik daar dadelijk nog terug naartoe afhankelijk van hoe lang deze afvervolging nog duurt maar dat is best wel lang uh, gezien hij heel snel rijdt en wij rijden al heel snel maar het scheelt echt dat er nauwelijks verkeer op de weg is rechts vrij Hier nog een pakketje. Ik zou graag één erbij, ik kan hem zo niet bijhouden. We zijn hem op dit moment ook uit het oog verloren. Hij gaat daar achter helemaal. Oh, fuck. Nogmaals heel snel niet, een hele voorbij, Vespucci aan richting politiebureau voertuig is crash uitstappen handen omhoog staan blijven op je knieën tweede verdachte gaat rennen collega's daar achteraan niemand verder in het voertuig Tweede verdachte nog steeds te voet ervandoor. ben aangehouden. De collega nog steeds te voet in de achtervolging. In mission row. Ik ga op dit moment niet um, helemaal terugvallen die pakketjes. Ik zou ook niet meer precies weten waar daar is geschoten. Ik moet alleen wel even wachten op transporteenheid. Nou oh ja, nu gaan we naar de rechtszaak. Omdat ik heb aangegeven dat ik niks heb gezien. Ja, hij zegt waarschijnlijk, je hebt twee stukken gemist. Zes stukken zelfs. Ja misschien een de auto of zo weet ik het bij die man. Die man is geloof ik dood toch? Manage to escape, wat is dit nou? Ik lees het nu pas. We kunt u kunt uw weg vervolgen. Zo. We so. Er zijn geen eenheden meer nodig. Keurig. Hey Mike, Dat wordt lang papierwerk, normaal gesproken. Okay, en daarom hou ik van GTA. We zijn we aan het patrouilleren, kijken wat de verdere dienst ons nog gaat brengen. Dat is altijd maar de vraag. Ik heb laatst wat uh, melding scripts eruit gehaald. Of plugins of hoe die shit ook heet. Ik geloof plugins, ja plugins. Um, puur omdat ja ik denk ik had er wel. Ik had er zoveel. Ja, gooi het daar anders neer. Ja. Um, dat dat wel uh, zorgde voor de een en andere problemen met mijn game. Dus ik hoop dat ik dat nu een beetje heb opgelost en ik hoop dat ik alsnog steeds uh, leuke uh, meldingen krijg. Die auto achter ons en dan die rood slash oranjeachtige om precies te zijn. Die is uh, een beetje aan zijn einde toe, maar die gooit ook een, uh, een redelijk grote hoeveelheid afval op straat. Die, uh, ik kan me niet voorstellen dat het uh, voertuig zo verder mag rijden met die band. Dus uh, die gaan we even aanspreken. Op zijn uh, gedrag. En op... Ja, parkeren daar maar. Ja. Op het uh, voertuig. Show me your Ik zal eens even laten blazen en een druktest doen, want dit rijgedrag slaat natuurlijk nergens op. kun je Thanks. zien als uh, artikel 5. Ik kan hem nu geen bekeuring geven, maar ik kan hem niet aan de kant gezet. Maar die krijgt hij uiteraard wel voor artikel 5. Dus dan mag hij uh, zijn weg vervolgen. All right. Off you go. En uh, schade wordt op hem uh, verhaald. Hey, heeft hij van mij een, een rijbewijs. Ja. Die is verlopen. Even kijken of dat voertuig nog wel helemaal in orde is qua APK en alles en verzekering. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 8, 7, Kilo, 8, 5, 4. No, 1099. <laughs> wat is er met je voertuig gebeurd, vraagt Wim. Ja, die uh, moet naar de garage. Ja, dat kan ik je wel zeggen. Uh, je hebt ook wat uh, spul op straat gegooid. Dus in ieder geval, je krijgt van mij een bekeuring voor. Um. Die? En... Ja, dat is geloof ik... Nou, ja, doen we gewoon insecure load Want ja. Want iets anders kan er geloof ik niet voor worden gegeven wat erbij past. Uh, dat betekent wel dat hij niet verder mag rijden, maar dat vind ik sowieso niet verantwoord met het voertuig. We kunnen misschien nog even... Dangerous driving ofzo so. Reckless mm. Ja YOLO Pure basis van met dit voertuig de openbare weg op Dat kan echt niet Hij mag niet verder rijden En dat doet ze wel Ik zie het voor nu door de vingers en nu zat ze weer uit. Ik weet het allemaal niet meer, maar het mag niet. Ondanks alles toch een fijne dag. Welke urgentie mag ik daarheen, meldkamer? Dan even uit van een Prio 1 met niet alles trobbend eraan op basis van het feit dat iemand assistentie nodig heeft van de politie nou, ik ken de melding geloof ik al maar we gaan het toch even voor de zekerheid bij onvoldoende informatie even een beetje snelheid bij maken want je wil niet hebben dat de politie zonder spoed aankomt terwijl je in levensgevaar bent en het is natuurlijk een beetje overdreven als je met spoed aankomt, in het geval van, er is achteraf alleen een fout parkeerder. Ja, een fout parkeerder zo te zien. Maar de melder was geloof ik person in need of assistance. Ja, dat klinkt wel ernstig. Maar dit is wat ik al zeg. Ik hoor wat fout geparkeerd staat. En hij wil graag, of zij in dit geval, wat gaan met de auto? Weg. Hallo. Die idioot hier heeft recht voor mijn uh, oprit geparkeerd. Kun je de auto laten wegslepen zodat ik naar mijn werk kan? Hoe lang staat die auto hier al? Geen idee, maakt het uit dan. Ik wil gewoon naar mijn werk. Ja nee maakt het niks uit, maar ja, het is inderdaad uh, niet helemaal de bedoeling. Normaal zouden we natuurlijk uh, het volgende kunnen doen en dat is uh, dit. Kentik check. Kijken op uh, wiens naam de auto staat. Die zouden we Ik even volgende kunnen, kenteken voor kunnen bellen. 67 november whisky 1. Die een. staat niet geregistreerd en heeft ook geen verzekering, dus die gaan we sowieso weer laten wegslepen. En de eigenaar. Nee, wacht, hij staat niet geregistreerd. Dus staat die gewoon niet op mijn naam. Um, er wordt verder onderzoek gedaan naar het voertuig. Misschien is hij betrokken bij een uh, misdrijf of zo. Dat weten we niet. Wacht even de de takelwaggel. En dan kan mijn vrouw naar de werk. En dan... Kunnen wij ook weer verder aan het werk? En, en, klaar. Inform de driver. Hey, wie is de driver dan? Oh, wacht, die vrouw natuurlijk. Alsjeblieft, vragen, Dan je de voet naar je werk. Wat was het nut dan? Nee, kijk, ja, ik heb wel op end gedrukt, dus ik denk dat dat het, uh, het ding was. We have a suspicious person in Los Santos International Airport. That's on the That is a task for the Kamar. Officers report, we've got a disturbance, suspect blast scene in uh, the GWC engulfing society, units respond code 2. Wederom melding van overlast. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nu op de golfbaan. Omdat het zo druk is, even wat vrijstelling gebruiken. En dat kan hier keurig. Ik vind die Vito toch wel mooi. Net zoals die B-klasse vind ik ook niet heel lelijk. Maar de Turan blijft ook een topwagen. De, iets klopt niet aan die hitbox van dit uh, voertuig, hoe ze dat zou noemen. Daar laat me iets uh, los. Ik weet niet wat. Ah oh, nou wacht, staat.. Het is niet daar, het is die man met die rond geloof ik. disruption was de melding toch? Dus googelen wat dat betekent like verstoren ja oké okay. net zoals disturbance denk ik hallo meneer nou oh, het gaat puur op van dat die hondje niet meer komen Michael Schofield. <laughs> wow, ik vertaal het zo voor jullie al. Ah, nou, wat een onzin. Afstand houden met die hond. Afstand houden met die hond. Sorry mensen, maar het moest. Dat vond ik niet leuk om te doen, ondanks dat er een hond in GTA was. Maar het politiewerk, ook al is het GTA en dat weet ik ook wel en het is een spel, is toch eigen veiligheid voorop. Ik weet niet wat je in je handen hebt. Ik dacht dat hij een glas in zijn handen had. Uh, een, iets om mee te steken. Dat bleek dus een telefoon te zijn. Hebben we een ding bij je niet bij me hebben? Zielig voor de hond Assistance required in the GWC Golfing Society Assistance required in the GWC Golfing Society ja, wat, wat het verhaal eigenlijk was, um, Wim zegt, uh, je weet dat hier uh, <coughs> honden niet zijn toegestaan op dit terrein. Die man die zegt, um, oh ik dacht dat er een hondenpark was. Wim zegt, heb je ooit een hond golf zien spelen? Die man zegt, weet ik niet meer. Wim zei, ik ga je wel een bekeuring hiervoor geven, ik had het niet gedaan, ik had gezegd, ga gewoon weg. Misschien is de politie gebeld, gewoon stuur die man zelf weg. En um, toen zei hij, je gaat dood. En toen viel die hond me aan. Toen dacht ik dat hij iets in zijn handen had. En uh, dat bleek dus achteraf niet zo te zijn. Die hond is meegenomen door Animal Control. Wij gaan terug naar de Vito. En die man wordt meegenomen door een transporteenheid. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie straks een paar dagen bij een nieuwe video. Uh, nee, sorry. Dat zeg ik wel heel uh, overmoedig. Dat is mijn standaard outro. Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk weer een video voor jullie te uploaden. Tot de volgende. Jojo.